Welkom bij Tomzorg. Bijna alle rollators tegenwoordig worden geleverd met massief rubberen banden. Het voordeel hiervan is dat deze nooit lek gereden kunnen worden. Het nadeel is dat deze banden soms voor gebruikers erg veel oneffenheden uit de straat direct doorgeven. Ze zijn wat harder. Als u dus gevoelige handen heeft uh, reumatische aandoeningen heeft of bijvoorbeeld nogal op de rollator leunt en deze oneffenheden erg op uw schouders voelt inwerken dan kan het heel interessant zijn om in plaats van massief rubberen wielen over te gaan op luchtbanden. De meeste rollators van Tomzorg kunnen u geleverd worden met luchtbanden. Dus rollators met deze brede banden. Deze brede luchtbanden, die zijn gemonteerd in plaats van deze massieve kunststofbanden. Maar ook correlators met smallere banden. Ook daarvoor heeft Tomzorg luchtbanden die in plaats van deze banden gemonteerd kunnen worden. De luchtbanden die wij leveren, die zijn allemaal voorzien van een conventioneel ventiel. Zodat u eenvoudigweg thuis met een fietspomp... ...de band naar uw believen harder of zachter kunt oppompen. Dus, als u gevoelig bent in uw handen of in uw polsen of in uw schouders... ...vanwege overgevoeligheid of rheumatische aandoeningen... ...dan zijn luchtbanden onder uw rollator zeker een zeer interessante keuze. Gaat u over tot de aankoop van luchtbanden onder uw rollator... Dan wensen we u daar natuurlijk veel plezier mee en hoop u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Heel hartelijk dank.